In deze video wil ik het met je hebben over vrijheid. Vrijheid in je onderneming, agenda vrijheid, locatie onafhankelijk werken, financiële vrijheid. Dat is wat we allemaal wel ambiëren als ondernemer, toch? Nou, in deze video wil ik het daar met je over hebben, want uh, ja, er zijn ook veel fabeltjes. Er is zo'n fabel als de vieruurige werkweek, daar wil ik het met je over hebben vandaag. En ook over The Road Less Stupid. Daar wil ik het ook met je over hebben. Want uh, er zijn natuurlijk uh, verschillende wegen die naar uh, Rome leiden. En ja, als we het hebben over agenda vrijheid. Ja, als je mij uh, al wat langer uh, kent, dan weet je dat ik vrijheid ook heel erg belangrijk vind. Um, en ja, dat ik mijn bedrijf zo heb ingericht dat ik met een paar uur coaching per week, groepscoaching per week... Uh, ja, gewoon een geweldig leven kan leiden met mijn gezin uh, en ook gewoon echt die, die agenda vrijheid heb gekregen op die manier. En ik help ondernemers om hun uh, processen te automatiseren en dat klinkt helemaal niet sexy, maar wat ik ermee bedoel is dat er gewoon een heleboel dingen op de automatische piloot gaan, waardoor je meer tijd overhoudt. Uh, maar ook je kennis in bijvoorbeeld, je waardevolle kennis in bijvoorbeeld online trainingen te gieten. Waardoor je er weer veel meer tijd overhoudt. Ik werk zelf heel weinig één op één met klanten. Dat is ook een bewuste keuze. En, uh, en dat is ook omdat ik uh, ja, voldoende vrijheid in mijn agenda wil hebben. Om te doen wat ik zelf heel tof vind. En dat is bijvoorbeeld creëren. Hè, het creëren van verschillende ja, uh, nieuwe inzichten vertalen in ja, waar ik mijn eigen klanten goed mee kan helpen. Dat vind ik tof. Natuurlijk is dat eigenlijk ook werk. Hè? Want het is niet alleen uh, het coachen of het één uh, op één werken met klanten of het in groepen werken met klanten uh, wat telt. Je hebt natuurlijk meerdere dingen die uh, leiden dat je resultaten boekt. Nou, ik werk zelf dus met name uh, in groepscoaching. In de coaching sessies of in de review sessies waarin ik meekijk met ondernemers in hoe ze hun webinars hebben ingericht. Wat ze op welk moment zeggen, wat we daarin kunnen verbeteren. Maar ook he, met online trainingen maken. Hoe dat eruit ziet, hoe het proces gaat, hoe het concept eruit ziet, hoe het nog beter kan. Dus dat zijn de dingen die ik doe zeg maar om mijn eigen klanten te helpen. Als we het nou hebben over... ja. Hoe wil jij nu precies werken? Uh, hoeveel uur in de week zou je willen werken? Op welke dagen zou je niet willen werken? En op welke dagen wel? Hè? Want je kunt natuurlijk je leven zo gaan inrichten zoals je dat zelf wil als ondernemer. En het begint bij uh, daar met een helikopterview boven te gaan uh, staan en te gaan kijken van nou, wat, wat dient mij eigenlijk het meest als ondernemer Waar heb ik het meeste energie? Wat vind ik het leukste om te doen? Op welk moment? Als je inspiratie hebt, je dan niet laten, je vrijheid laten uh, beknotten, zeg maar. Uh, door dan heel star te zeggen, ja, maar dat kan pas maandag uitgewerkt worden, want dan moet ik werken. Nee, ik heb ook wel eens dat ik het weekend iets in mijn hoofd heb, waarvan ik uh, helemaal in vuur en vlam sta. Waarvan ik denk, nou, oké, okay, het is dan wel zondag, maar ik heb echt zin om dit te gaan maken. Want nu heb ik die flow, nu heb ik die energie. Uh, en uh, ik heb er zin in en dan ga ik het op dat moment doen. En dan wacht ik ook niet op maandag. Dus geef jij jezelf ook wel permissie daartoe? Dat is een vraag. En um, als we het hebben over locatie onafhankelijk werken. Um, ja, natuurlijk. Je kan natuurlijk overal in de wereld op ieder moment dat je wil aan de slag. En je neemt je laptop mee, klapt hem open. Je kan een webinar geven, je kan coachen. Je kan je Facebook groepen openen. Daar kan je ook vragen in beantwoorden. Maar de vraag is, word jij daar happy van? En de vraag is ook, als je op een mooie locatie zit op een gegeven moment, hè, bijvoorbeeld je hebt een, een business trip, heb je, uh, heb je geboekt, je bent in het buitenland, om daar een aantal dagen een seminar te volgen, heb je dan wel zin om aan je business te werken? Want dat is ook nog maar de vraag. Ik heb daar namelijk dan op dat moment al denk ik altijd van, oh ja, dat is geen enkel probleem. Het is geen probleem, maar het dient mij niet. Dus wat ik tegenwoordig doe, is dat ik inderdaad mijn, uh, mijn VA dan vraag om de mail te beheren. Zodat dat uit mijn focus blijft. en Zodat ik me echt even kan richten op um, dat wat op dat moment ontstaat. Zodat ik je daar lekker en helemaal in uh, door kan gaan. Dus hè, dat even over locatie onafhankelijk ondernemen. Als je uh, ergens anders aan de slag bent, moet je dan inderdaad ook uh, ja, die, die dwang zeg maar, van... Uh, mail toelaten of kan je die ook lekker loslaten, zodat je echt kunt uh, genieten van de inspiratie die je krijgt op het moment dat je niet op je vaste plek zit. En dan wilde ik het ook hebben met je over financiële vrijheid, want hè, uiteindelijk uh, streven er een heleboel ondernemers naar financiële onafhankelijkheid, financiële vrijheid. En soms is het dichterbij dan je denkt. Als we het hebben over dit boek, we hebben, dit boek is natuurlijk heel bekend. Hè? De vier uurige werkweek van uh, Timothy Ferris is natuurlijk door velen geroemd en uh, bejubeld. En ik heb het ook gelezen, maar al heel lang geleden. En ik geloof niet dat je een goede business in vier uur kan, um, kan draaien. En er is altijd tijd nodig om te creëren en er is ook altijd tijd nodig om um, te groeien. He, dus, dus tijd nodig om te creëren en te groeien, maar ook geld. He, op het, en op het moment dat er geen geld ingaat, uh, groei je dus ook niet. Je kan maar zoveel organisch ook, uh, ook bereiken in, uh, in mijn beleving. He, dus als jij steeds weer nieuwe klanten wil uh, aantrekken, dan zal er ook een, uh, een investering gedaan moeten worden in bijvoorbeeld uh, adverteren. En wat uh, Keith Cunningham zegt, en dat is dus de auteur van dit boek, ik vind het een fantastische spreker. Um, en dit is voor het eerst dat ik iets van hem lees eigenlijk. En uh, Keith Cunningham, ja, hij, hij, ik ken hem van de, uh, van de seminars van Tony Robbins. Daar is hij ook dagenlang spreker. En ik hoor hem gewoon praten in het boek. En dat is dan ook zo uh, gaaf. Wat hij zegt over uh, dit boek is dus. How to passively become a millionaire in 30 days with no money. From your kitchen in your bathrobe. Ja, en hij zegt dan ook, hè, eigenlijk ben je nu nog slechter af voor, dan voordat je het boek las. Omdat um, ja, toen had je het geld nog in je zak. En uh, nu ben je dat al kwijt aan het boek. Het staat vol ideeën natuurlijk. En ik geloof wel in een vieruurige werkweek qua coaching. Hè, dus dat je met vier uur uh, coachen per week, dat je een fantastische business kunt hebben en draaien. Als je inderdaad ook weet hoe je... Um, ervoor zorgt dat er een goede groepsdynamiek is, hoe je het goed in kan regelen en hoe je ook bijvoorbeeld um, echt individuele aandacht kunt hebben voor de mensen die deelnemen aan die, aan die coaching. Dan is dat echt helemaal goed te organiseren. Nog even terug naar financiële vrijheid, hè, want heel veel uh, mensen zien dat natuurlijk als de utopie. En soms ligt het dichter bij je dan dat je nu verwacht of dat je nu uh, denkt. Want wat heb je nou eigenlijk uiteindelijk nodig om financieel vrij te zijn? Wat is jouw financiële vrijheidscijfer? Is je dat bekend of niet? Dus met hoeveel geld zou je eigenlijk moeten of willen leven? En kun je goed leven? En hoeveel heb je er dan voor nodig om dat elke maand voor elkaar te krijgen? En als je dan gaat beginnen met het organiseren van een buffer die je elke maand laat groeien... En je gaat werken met uh, bijvoorbeeld mensen die in maandelijkse termijnen aan je betalen. Dan zal je zien dat dat ja, blijft groeien, dat ontzettend veel rust geeft. En uh, dat je uh, die pot, uh, die buffer voor jouw toekomst, voor je groei, dat je die ziet steeds meer ziet stijgen. En dat geeft echt heel veel rust. Nou, als je ondernemer bent, is complete rust ook niet iets wat uh, uh, natuurlijk iets is wat je helemaal aanzet. Want ondernemers die willen natuurlijk vaak in actie blijven en zijn. En ja, ook dat kun je natuurlijk ja, zien als de vrijheid uh, die je voor elkaar krijgt door het zien van mogelijkheden en de. Uh, het momentum pakken om daarop in te stappen. Dus niet alleen kijken naar van wat is er voor me mogelijk, maar het ook echt te gaan uh, doen op de momenten die, jij, uh, die jou dienen. Waar jij happy van wordt, waar je blij van wordt. Dus ja, wat ik je wil vragen deze week is om daar eens over na te gaan denken. Hè? Over uh, ja, wanneer zou ik nou het allerliefste wel werken en niet werken? Hoe ziet mijn ideale beker eruit? En wat is eigenlijk mijn financiële vrijheidscijfer? En um, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar kom? Dat wilde ik vandaag met je delen. En uh, ik wens je een fantastische week toe. En tot de volgende keer. Doeg!